allemaal weer zijn welkom allemaal weer terug na deze twee korte breaks fijn dat jullie allemaal weer terug zijn ook bijna allemaal zien jullie we weer terug dus dat is mooi goed teken denk ik dan maar um, nou zoals voor de pauze aangegeven nog twee uh, verhalen uh, te gaan um, en uh, nou allereerst uh, wil ik het woord geven aan Anneke de Assums uh, projectmanager van het college privateale zorg wat ik net al zei zij is bezig met het project kansrijke ontmoetingen wat een onderdeel is uh, van het actieprogramma Kansrijke Start, wat ik ook in mijn verhaal al aangaf aan het begin. Zij dus gaat ons daarin meenemen. Denk aan de chat, om vragen in de chat te stellen. Of te stellen. Dan kunnen we aan het eind kijken of we nog tijd hebben om, daar, om die te beantwoorden. Oké, okay, Anne-Katrien, aan jou het woord. Dankjewel Angela. Ik ga het scherm met jullie delen. Nou, welkom allemaal, ook namens het College Perinatale Zorg. Mijn naam is Anne-Katrien Oussens en ik ben projectmanager kansrijke ontmoetingen bij het College Perinatale Zorg. Mijn opdracht is om de geboortezorg te verbinden met het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg in het vormen van de lokale coalities. En ik ben heel blij met het enthousiasme vanuit het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg om aan dit webinar mee te doen als derde tranche gemeentes. Ja, ik mag iedereen. Nooit... Mag ik ja? storen? We zien jouw presentatie nog niet. Klopt dat? Zullen wij hem anders delen? Uh, hoe kan dat? Uh, wacht even. Uh, <tus> ik druk nog een keer op share screen. Sorry voor dit ongemak. Ja, nu ja. gaat het goed? Nu gaat het goed. Ja, ja. ja. Ik goed. Mooi. Ja. Um, ik ben dus blij met jullie enthousiasme en uh, uh, ik nodig jullie meteen uit gezien uh, uh, iets minder geboortezorg aanwezig tijdens dit webinar om vanuit het sociaal domein en de JGZ eh, onder de aanwezigen juist eh, de geboortezorg ook te betrekken en uit te nodigen om eh, mee te gaan doen aan de lokale coalitie. Het is ook een mooie gelegenheid voor mij om jullie even helemaal onder te dompelen in eh, de geboortezorg, eh, aangezien eh, het voor jullie wellicht een hele nieuwe wereld is. Dus daar wil ik graag op inzoomen. Ik wil iets vertellen over het college Pirinatale zorg, welke link wij hebben met kansrijke start... Wat de rol van de VSV is, een verloskundig samenwerkingsverband en over het project Kansrijke Ontmoetingen. Het College Pyramidale Zorg is een netwerkorganisatie waar allerlei verschillende geboortezorgpartijen bij aangesloten zijn. Zoals de verloskundigen, de gynaecologen, de kinderartsen en de patiëntenfederatie. En het CPZ is eigenlijk ontstaan na het advies van de stuurgroep van de zwangerschap en geboorte een goed begin. In Nederland bevallen ongeveer ieder jaar 175.000 vrouwen en gelukkig eindigt het grootste gedeelte daarvan in een gezond kind met een gezonde moeder. Maar zoals al eerder in eerdere presentaties gezegd, sterven er eigenlijk nog te veel baby's en moeders rondom die uh, geboorte en zijn er eigenlijk te veel kinderen die ook nog te lang ziek zijn of blijvende gevolgen hebben uh, gedurende de rest van hun leven niet alle slechte uitkomsten zijn te vermijden, maar een deel daarvan kan wel uh, voorkomen worden door effectievere preventie en betere zorg. daaruit dat we bij het CPZ de agenda voor de geboortezorg hebben opgesteld. Met als thema integrale geboortezorg. Wat betekent dat eigenlijk integrale geboortezorg en wie zijn daarbij betrokken? Het doel van de integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg, door een integrale en multidisciplinaire aanpak. En door regelmatig te evalueren en te monitoren van de uitkomsten... proberen we de zorg zo beter te krijgen, effectiever en doelmatiger. De, de geboortezorgpartijen hebben naar aanleiding van de agenda... ook geconstateerd dat er extra inspanning nodig is op het gebied van preventie. Van daaruit is de preventieagenda voor de geboortezorg opgesteld. En met deze agenda maken wij concreet hoe wij vanuit ons werk, vanuit de geboortezorg, de kennis en de kunde in relatie met de zwangeren zelf, ook ons bijdrage kunnen leveren aan een zo goed mogelijke start voor ieder kind in Nederland. En we staan daar niet in alleen, want het Nationaal Preventieakkoord is ook opgesteld. En hoe mooi is het dat ook het actieprogramma Kansrijke Start uh, gestart is. Waarom speelt die geboortezorg nou zo'n belangrijke rol in het hele gebeuren van de kansrijke start? Angela had het al eerder gezegd: 170.000 gezinnen komen in aanraking met de professionals in de geboortezorg. En die zien eigenlijk heel veel leden van de geboortezorgprofessionals: zoals de verloskundige, de kraamzorg, maar ook uiteindelijk de JGZ. De geboortezorg is in staat om in een vroegtijdig stadium al heel vroeg te kunnen signaleren en te kunnen beoordelen van waar zitten nou de factoren waar we later op in moeten steken of waar we meteen op in moeten steken om latere problemen te voorkomen. En vaak zien ouders dat zelf ook, want zwangerschap en geboorte zijn vaak live event waarin ouders, aanstaande ouders openstaan om hun levensstijl te verbeteren en om hulp te ervaren. En uiteraard, last but not least, een goede start kan latere gezondheidsproblemen voorkomen en eventueel voor de volgende generatie ook verbeteren. Maar hoe kunnen, we, hoe kunnen jullie nou aan de slag met, die, met de, de geboortezorg in een lokale coalitie? Omdat er zoveel kraamzorgorganisaties zijn, verloskundigen, gynaecologen, hoe ga je dat vormgeven? Nou, daarvoor uh, is een handig hulpmiddel het verloskundig samenwerkingsverband. De geboortezorg komt samen in een verloskundig samenwerkingsverband. En hierin dragen regionale en lokale zorgverleners een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verloskundige zorg. Ze maken afspraken over de kwaliteit van de zorg, ze maken afspraken wie wanneer verantwoordelijk is om welke zorg te verlenen. En vindt er vindt ook bespreking plaats. In Nederland zijn er 72 verloskundig samenwerkingsverbanden. Wie zit er dan allemaal in een VSV, in een verloskundig samenwerkingsverband? Nou, dat kan van alles zijn en dus vaak regionaal of lokaal kan dat ook verschillen. Dus er zitten verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, maar soms ook vertegenwoordigers van zorgverzekeraars of vanuit kraamzorgorganisaties. En natuurlijk zit er vaak iemand in van een jeugdgezondheidszorgorganisatie. In een VSV is ook vaak een werkgroep kwetsbare zwangeren aanwezig. En juist deze werkgroep houdt zich bezig met de doelgroep van kansrijke start. In deze werkgroep worden lijnen uitgezet hoe de zorgverleners de groep zwangeren en hun partner in kwetsbare situaties in de regio kan ondersteunen. Dus ook een belangrijke groep om de verbinding mee te leggen in een, lo in een lokale coalitie. Jullie hebben de primeur, want sinds gisteren staat er op kennisnetgeboortezorg.nl, de website van het college perinatale zorg, een interactieve kaart van diverse structuren in geboortezorgland, met uitleg van de diverse betrokken organisaties binnen de geboortezorg. Op deze interactieve landkaart staat een overzicht van waar zitten de VSV's. Die zijn aan te klikken, zodat je de contactgegevens van de VSV's ook kunt zien. Daarnaast kun je deze combineren met bijvoorbeeld de consortia die in Nederland aanwezig zijn met hun contactgegevens. Maar ook de rossen, de zogenaamde regionale ondersteuningsstructuur, die vooral de zorg in de eerste lijn ondersteunen en naar een hoger niveau toe tillen. Het zijn alle belangrijke organisaties die bij kunnen dragen aan het vormen van de lokale coalitie... En bij kunnen dragen aan de samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale domein. Met het project Kansrijke Ontmoetingen maakt het CPZ dus de verbinding vanuit de geboortezorg met het sociaal domein en de JG, JGZ om de kansen voor elk kind in Nederland te verbeteren. En dit gebeurt zowel op landelijk niveau als op regionaal niveau. Op landelijk niveau trekken we samen op met partijen uit de JGZ en werken we nou nauw samen met VAROS. Wij onderschrijven het belang van de samenwerking tussen deze partijen en helpen de achterbannen om zoveel mogelijk regionaal de samenwerking op vorm te geven. Daarnaast worden ervaringen en kennis gedeeld op het gebied van samenwerken en het vormen van lokale coalities. En Dat gebeurt in focusgroepen, webinars en regionale kennisbijeenkomsten. Een goed voorbeeld daarvan, en dat is ook aansluitend op het verhaal van Erik Stegers over de preconceptiezorg, de actielijn 1 in de kansrijke start, is het webinar van aanstaande woensdagavond over preconceptiezorg. Daarin zal met name besproken worden van wat is nou de rol van het sociaal domein en van de geboortezorg als het gaat om preconceptiezorg. Er is een mogelijkheid om aan te melden via de website van het College Piranatrale Zorg, die volgt later. Wat ook van belang is, zijn de kennisbijeenkomsten in de regio die vanuit kansrijke ontmoetingen georganiseerd gaan worden. Met name bedoeld voor de professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg, maar ook voor mensen uit een jeugdteam of basis, eh, basiswijkteam, om te kijken wat de mogelijkheden zijn in het slim samenwerken. De tips en de tricks. Katinka heeft er al een heel aantal gegeven en ik wil daar heel graag op aansluiten. En ik denk dat we vooral kunnen leren uit de eerste en tweede tranche. Veel VSV'en en, en JGZ-organisaties zijn al betrokken bij het vormen van lokale coalities. Helaas ook in andere gemeenten. Maar pluk daar ook de vruchten van. Want die hebben er ervaring mee en die weten de goede, werkzame elementen. Maak ook gebruik van de expertise van de GGD'en. Want zij hebben cijfers over wat er speelt in wijken. Zij hebben een team seksuele gezondheid die ook weer een rol kan spelen... Als het gaat om samenwerking, geboortezorg, JGZ, GGD, in de preconceptiezorg. En de jeugdgezondheidszorg is als geen ander de aangewezen persoon om domeinoverstijgend te kunnen werken. Zij hebben zowel uh, kennis van het sociale als het medische domein. Hoe mooi zou het zijn als we elkaar ontmoeten, in gesprek zijn met elkaar over wat er nodig is om een regio... Uh, uh, om vanuit de regio en vanuit ieders expertise bij te kunnen dragen aan een kansrijke start. En hoe mooi zou het zijn als we over de schotten heen durven te kijken en elkaar kunnen vertrouwen en 100% kunnen inzetten op een goede start voor elk kind. Bij vragen ben ik bereikbaar via een mailadres, via een telefoonnummer. En ik wil jullie ook wel heel erg graag uitnodigen als leden van het Sociaal Domein en Jeugdgezondheidszorg om de geboortezorg te betrekken bij dit hele proces. En mochten jullie tegen dingen aanlopen, schroom niet om te bellen of te mailen. En neem vooral een kijkje op de website van het CPZ met de nieuwe interactieve landkaarten. Ik denk dat dat heel helpend kan zijn om de structuur te kunnen zien en om eventueel aan te melden. ...voor onze uh, tweewekelijkse nieuwsbrief. Oké, okay. hey, dankjewel Anne-Katrien voor dit inkijkje in de geboortezorg. Ik denk dat jouw tips en tricks samen met alles wat Faros al heeft verteld... Um, nou, ...dat is een, een, een, een, een hele mooie uh, combinatie of een mooie uh, nou, berg zeg maar, van uh, goede tips... Uh, ...voor al deze lokale coalitie die vandaag hier bij elkaar zitten. Dus doe daar je voordeel mee ik uh, vind het ook mooi dat je ook echt wel aangeeft dat er nog een wereld te winnen is als het gaat over de, uh, de verbinding van de geboortezorg uh, uh, aan het, uh, het medisch domein aan, de, aan, de, aan het sociaal domein Dat zie ik ook echt terug in naar nou, stuurgroep kantreikers start waar alle partijen in zitten in de coalitie waar ik het over had dat we elkaar echt wel beter gaan vinden maar ook dat dat er nog een wereld te winnen is dus uh, nou, het is alleen maar heel mooi jouw inzet via dit project uh, om ook hier weer stappen in te zetten met elkaar en iedereen daartoe aan te zetten. Dus dank daarvoor. We gaan nu kijken hoe het eigenlijk in een uh, lokale coalitie uh, al kan werken. Uh, we hebben daarvoor uh, lokale coalities Toerensburg uitgenodigd. Uh, Wendy van Helden is ook een van de adviseurs, een van de zeven adviseurs van uh, VAROS. Zij gaat uh, twee mensen uh, van de lokale coalitie Doesburg uh, interviewen. Allereerst Petra Oort-Giezen, is een beleidsadviseur in het sociaal domein, gemeente uh, Doesburg. Welkom Petra. En Lotte Duis. En Lotte is verloskundige uh, bij de Vroedvrouwenpraktijk Dieren Doesburg. Dus ook welkom aan Lotte. En Wendy, aan jou uh, het woord. En ook nu geldt weer, zet vragen in de chat als je die hier onderweg uh, hebt. En het gaat natuurlijk over hoe wordt er gewerkt aan de lokale coalitie in Doesburg. Wendy, aan jou het woord. Ja, dankjewel Angela. En uh, uiteraard welkom Lotte en Petra. Wat fijn dat jullie uh, willen delen hoe jullie bezig zijn in, uh, in Doesburg. En uh, om maar eens te beginnen bij, uh, bij Petra. Jij bent beleidsadviseur. Uh, jij bent eigenlijk het uh, vuurtje gestart in Doesburg. Hoe, uh, hè, wat was de aanleiding voor jullie om te starten in Doesburg? Ja, ja, dank je Wendy. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben, want mijn buurman uh, heeft zich bedacht om een kraan te huren en de uh, ja. boel uh, te verbouwen. Maar uh, als het goed is, ben ik gewoon goed te verstaan. Ja. Um, nou, in Doesburg um, is een hele kleine gemeente, Het is eigenlijk een heel um, klein stadje. En wij zeggen altijd, uh, het is een kleine stad, maar met grote steden problematiek. Dat is ook al heel lang zo. Dat zien wij ook terug in de cijfers en dan maken wij natuurlijk beleid op. Maar er zijn heel veel inwoners met een uh, lage sociaal-economische status. Ik herken ook veel in de verhalen die uh, hiervoor verteld zijn. Er is veel armoede, kinderen met overgewicht. Nou ja, echt wel alle problemen die daarbij horen, alcoholgebruik, drugsgebruik. En daar zijn we natuurlijk altijd al wel veel mee bezig. Uh, Um, ik ga zelf uh, onder andere over de jeugdgezondheidszorg, maar ook over jeugd. En ik heb ook een collega die gaat ook over jeugdhulp. En zij is ook verantwoordelijk voor onze lokale toegang. Um, het jeugdteam, en daar zit ook maatschappelijk werk in. En daar hebben wij ook veel gesprekken mee, ook met elkaar. En dan zien wij toch ook elke keer weer... Um, uithuisplaatsingen, hele zware zorg, ook op het gebied van jeugdhulp. En dan ben je eigenlijk al te laat. En um, ook met de verloskundigen wij, hadden wij altijd al veel contact. En die zeggen ook, er zijn gewoon heel veel kwetsbare zwangeren in Doesburg. Dus op een gegeven moment kregen wij dus die eerste brief van Kansrijke Start. En toen las ik hem door, dacht ik, nou dit is echt prachtig preventief. Ik liet het ook aan mijn collega lezen en die was ook meteen heel enthousiast. Dus dat eigenlijk past het helemaal in ons plaatje, hoe wij uh, erover denken. En uh, ja we, ook bij de problematiek die wij hebben. Ja, mooi, mooi om te horen. Je ziet het dus eigenlijk als kans om eerder ook uh, betrokken te raken bij dat soort gezinnen in de gemeente. Ja, ja dus echt, echt wel daarvoor. Want nu merk je dat een jeugdteam ziet een kind echt wel als er iets mis is. Um, daar probeer je natuurlijk ook al wel eerder bij in te, in te gaan uh, zitten en daar doe je ook van alles voor. Maar net, dit is echt net nog dat stapje daar weer voor. Ja, mooi. Hey, en welke stappen hebben jullie gezet nadat je hebt aangemeld voor het stimuleringsprogramma Kansrijke Start? Ja, nou, we hebben ons eigenlijk aangemeld uh, voor de tweede trans, omdat we dachten, nou, we kunnen nog even nadenken wat we dan gaan doen. Maar we zijn al wel meteen begonnen. Um, ik, ik In heb Maart, hè? Vorig ja, jaar zijn we ja, begonnen. Ja, ik heb dus mijn collega um, van Jeugdhulp Marjel, die heb ik erbij geroepen, die is ook altijd bij de lokale coalitie gebleven. Uh, toen zeiden we, we hebben echt de basispartners nodig en daar gaan we gewoon meteen een eerste bijeenkomst inlassen, lassen. Dus verloskundige, uh, jeugdgezondheidszorg van de GGD en... Uh, onze lokale toegang met maatschappelijk werk en dat is het jeugdteam. Dus daar zijn we mee begonnen. Een aantal strategisch, een aantal echt coördinerend, maar ook in de praktijk. Op basis daarvan hebben we eerst eens gezegd van nou dit is kansrijke start. En um, toevallig een hele enthousiaste groep gelukkig, dus dat herken ik ook wel in dat vorige verhaal, dat ja, toch iedereen wel heel erg graag dit thema heel erg belangrijk vindt en daar ook aan wil werken. Dus dat was voor ons heel fijn om te beginnen en wij hebben toen ook ja, eigenlijk die eerste bijeenkomst gewoon gestart om elkaar te leren kennen. En op basis daarvan zijn we verder gaan bouwen aan wat willen we dan bereiken. En ook weer, welke, welke mensen willen we nog extra invliegen? Of medewerkers. Ja, ja en je zei, uh, we zijn eerst gestart met kennismaken. Ja. En wat, wat hield dat dan in die kennismaking? Wat leverde dat op? Nou, dat uh, het is wel grappig, want nu ik het allemaal zo terugzie, denk ik, goh, wat... Wat vreemd eigenlijk dat, je, dat deze partners elkaar dan nog niet zo goed kennen, maar um, het was meteen best wel um, veel enthousiasme en echt een mooie dynamiek. Dus één zei, oh god, doen jullie dit? En uh, oh, er is dus een voorzorgtraject en eigenlijk kan er ook wel een voorzorgverpleegkundige met jullie mee als je twijfelt bij iemand. En, dus dat zag je eigenlijk meteen. Ik hoefde ook weinig te zeggen, want er was heel veel enthousiasme meteen en... Uh, ja, ook wel het, het gedeelde probleem, dus de kwetsbare zwangere in Duisburg, werd geconstateerd en ook wel aangegeven dat er veel bereidheid was van iedereen om daar aan te werken. Ja, mooi. Dus je zag eigenlijk gelijk verbindingen ontstaan tussen mensen. Ja, die echt meteen. Dus dat zie ik niet zo vaak, zeg maar. Dus ik, ja. Daar word je zelf ook helemaal enthousiast van. Ja, leuk. Leuk om te horen. En Lotte, jij was degene of een van degenen die als eerste daarbij was. Um, ja, je hebt je microfoon nog even uitstaan, dus uh, misschien... Uh, handig om hem even aan te zetten, dan horen we jou ook. Ja, ja. hi. <laughs> Daar ben je. Ja, jij was er bij het begin bij, Lotte, en wat was uh, voor jou een reden? Hè? Je bent verloskundige, wat was voor jou nou een reden om hier aan deel te nemen? Um, ja, wij zagen meteen een uh, hele belangrijke rol daarin liggen als verloskundige... in dat we die preventie echt een enorm belangrijk deel vinden. En Vinden dat we echt uh, dat domein overstijgende, wat uh, straks ook al genoemd werd, hè, die brugfunctie, dat we die goed kunnen slaan tussen dat sociale domein en het medische domein, waar we allebei uh, in verkeren, en uh, ook om zo uh, onze preventieve tak dus meer uit te breiden, de voorlichtingsbijeenkomsten en nou ja, onze lokale partners nog beter te leren kennen, zodat we uh, ja, nog beter weten. Uh, uh, wat er is en waar mensen naartoe moeten als er iets is en toch proberen al uh, voordat er problemen zijn uh, mensen al uh, op de goede plek te hebben en uh, goede partners betrokken te hebben. Ja. En Lotte jij bent ook uh, deelnemer in een uh, VSV, ja. wat betekent dat dan voor jouw deelname? Ja, in het VSV zitten we, uh, we hebben nog een vrij groot gebied, bespreken we, dus we, we hebben drie VSV's waar we uh, aan deelnemen. Dus ja, je hoort overal dingen en uh, daarin was ook uh, de kwetsbare zwanger een enorm topic, omdat wat mijn voorganger al vertelde met, dat, met de zorgstandaard, een uh, goed begin, dat dat al heel lang iets is waar we aan willen werken. En uh, dus, nou ja, dit, ik zag dit helemaal als een prachtige kans om hier uh, mee aan de slag te gaan. Dus, ja. Ja. ja, leuk. Sluit aan inderdaad op het verhaal van anne catherine Ja. Leuk. En ja, deze vraag, volgende vraag wil ik aan jullie allebei stellen. Want jullie hebben allebei, zijn al een tijd betrokken, een aantal stappen gezet. En uh, ja, waar we nu benieuwd naar zijn, is wat hebben jullie dan eigenlijk al bereikt in de periode dat jullie bezig zijn met elkaar? Petra, kan jij uh, aftrappen? Ja, ik, ik denk echt wel uh, veel meer zicht op de kwetsbare zwangeren. Dus uh, echt wel een punt waar alle informatie bij elkaar komt. Je zag toch dat het een beetje opgeknipt was. En op een gegeven moment als een zwangere uit beeld is bij de verloskundige, dan um, moet hij nog wel in beeld komen op tijd bij het jeugdteam. Dus ik, ik denk dat daar is echt heel sterk die lijn gelegd. We hebben ook samen geschreven aan een stuk, een zorgpad, dus echt afspraken rondom de kwetsbare zwangeren. En daarin is dan ook de sociale regiehouder benoemd en in ons geval is dat het jeugdteam. En dat is voor verloskundigen en jeugdgezondheidszorg ook heel fijn om te weten van, we kunnen deze persoon dan doorverwijzen naar die, zodat die in beeld blijft. En ik, ik denk het belangrijkste wel, en dat is misschien heel simpel, is maar dat echt... Um, uh, ze elkaar heel goed kennen, dus nu is medisch en sociaal domein goed verbonden. Ze weten uh, wat voor preventieve interventies er zijn van de jeugdgezondheidszorg. Um, wordt ook veel meer ingezet en um, dat is heel positief. Ik merkte wel zelfs, zelf als beleidsadviseur dan schrik je een beetje, want in één keer was ik, uh, zat ik helemaal tegen mijn budget aan voor het eerst, van al die prachtige interventies zoals voorzorg. Uh, alleen um, gelukkig heb ik een hele... Uh, betrokken wethouder die zowel over jeugdgezondheidszorg gaat uh, als over jeugdhulp en die ook aangeeft van um, weet je we gaan nu iets over ons budget heen maar we, wij vinden preventie zo belangrijk en we vinden dat dit zo belangrijk is wat een voorzorgtraject wat mogelijk een uithuisplaatsing voorkomt dat dat echt de moeite waard is ook om met, eventueel met budgetten te schuiven en um, dus echt bestuurlijk is dat heel erg geborgd en, en dat, is, dat hebben wij ook wel bereikt dat uh, de gemeente zelf ook wel echt het nut inziet van de preventie. Ja. Ja, misschien heeft Lotte nog aanvullingen? Ja, we hadden heel erg die behoefte aan die regie houden. Dat is altijd echt een, een, een heel onderwerp overal, want je hebt natuurlijk dat prenatale deel, hè, de deel voor de zwangerschap en daarna en daarna komen wij nog even, maar ja dan wil je graag een, een overdracht hebben en maar ja dan uh, uh, wil je eigenlijk dat er dan al een regiehouder is? En uh, heel veel van mijn collega's willen die regiehouderrol niet. En ik denk ook niet dat dat voor ons een goede functie is. Want er zijn mensen veel beter in. Dus wij, dat, wij waren heel blij dat uh, dat, dat jeugdteam uh, opstond om de regiehouder te zijn. Waarin je dus in al die VSV's waar je zit in al die overleggen en die daar weer aanhangen, dat je daarin ook dat regiehouderschap goed door kunt geven. Zodat mensen al bekend zijn in hun gemeente dat er een kindje komt en dat er problemen spelen in het gezin. En niet pas als er problemen zijn en de baby is er al, dat er dan nog hulp op gang moet komen. Dus ja, heel fijn was dat om zo samen te werken. Ja, mooi. Mooi. jullie hebben allebei een andere rol hè, in de coalitie. Ja, je hebt, je hebt, ja, sorry. Yeah. Je hebt heel veel, denk ik, aan elkaar. Want um, uh, met heel veel thema's kan ik de huisartsen heel moeilijk bereiken, die, die houden heel erg afstand ook met informatie over onze lokale toegang. Um, bij ons zit dat uh, de huisartsen zitten in een coöperatie. Nou, Lotte zit ook bij die coöperatie en je merkt toch dat zij echt die medische taal spreken. En op het moment dan kan ik ook Lotte inzetten om deze coalitie te promoten. En, en dan kom je veel sneller binnen als gemeente. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een goed punt. Je ja. hebt ja. echt wel wat aan elkaar. Ja, zeker. Heel mooi. En door Petra weet ik beter de weg in de gemeentelijke en ambtelijke structuur, waar ik uh, soms ook uh, het lastige in vond hoe het, hoe het zat. En uh, nou ja, je versterkt mekaar uh, door mekaars kennis en kunde. Dus, ja. Uh, ja. ja, heel mooi. En um, jullie maken dus gebruik van elkaar? Um, en tijdens de coronacrisis was er ineens uh, een halt op, op alles hè? Wat jullie, waar jullie mee bezig waren, vertelden jullie mij. Hoe hebben jullie dat opgepakt met elkaar? Uh, nou ja, er stond een um, bijeenkomst nog gepland. Het was ingepland toen alles nog normaal was. Uh, en toen dacht ik, weet je, iedereen zal wel heel erg druk zijn... Toen heb ik gevraagd van, willen jullie door laten gaan? Nou, toen zei eigenlijk iedereen van, waarom kunnen we het dan niet digitaal door laten gaan? Dus toen zijn we echt wel, volgens mij die derde week, echt van die uh, coronacrisismaatregelen bij elkaar gekomen. Toen hebben we het niet echt over de lopende acties gehad, want het had natuurlijk even niet zoveel prioriteit, maar wel over, um, hoe gaat het bij jullie? Um, waar loop je tegen aan? En hoe gaat het met de kwetsbare zwangeren? En hebben we iedereen nog wel goed in beeld? En dat vond ik ook heel mooi, dat er zelfs, uh, op dat moment, terwijl ze allemaal heel druk waren met protocol en alles uitwerken, elkaar wouden zien en uh, ja, echt die zorgen hadden over de kwetsbare zwangeren en elkaar ja, daarin uh, mee wouden nemen. Ja, dus dat is echt best wel uh, sprake van een gezamenlijk gevoel van uh, elkaar willen uh, zien, spreken en uitwisselen over dat wat er uh, op dat moment aan de hand was. En Lotte, uh, jij vertelde ook dat er een vraag binnenkwam en dat jullie daar een mooi antwoord op hebben gevormd. Kan je dat toelichten, dat voorbeeld? Uh, help me even. <laughs> er was een uh, vraag. Oh, ik ook, weet het al. Uh, ja. ja, nee, er werd aangegeven van, um, oh, uh, bij het consultatiebureau: ja. van we hebben maar uh, die anderhalve meter is lastig, ja. want we zijn heel klein. Ja, we hadden het consultatiebureau vertelde dat zij eigenlijk te weinig plek hebben om al die moeders en baby's in, op hun bureau te zien met die anderhalve meter en dat ze buiten moesten wachten. Nou ja, en toen zei ik, nou, wij hebben nog ruimte, misschien kunnen we dan kijken of we voor elkaar wat kunnen betekenen. Dus dat was heel fijn, ja, als je dan elkaar spreekt, dan kun je ook elkaar even helpen. En gewoon, hoe doen jullie dat? En hoe pakken jullie dat aan? En, wie bel je nou en hoe pak je dat aan met zo'n telefonisch gesprek? Dus dat was echt, uh, gaf me heel veel inspiratie vooral, vond ik. Ja, mooi. Dat was dus eigenlijk een resultaat van de ja. samenwerking die al eerder gestart was. Ja, heel ja, mooi. Ja, en dan nu weer verder, hè? De crisis is, de echte crisis is voorbij. Het gaat natuurlijk ja. wel op een andere manier verder. Waar mm -hmm. hopen jullie over één jaar te staan? Vin jij Petra? Of ik, uh, zal ik beginnen, Petra? Ja. <laughs> uh, ja, wij hopen, ik hoop vooral dat we uh, elkaar nog steeds zo goed kunnen vinden als dat we nu doen. En dat uh, we nog steeds uh, alle programma's die er nu lopen, dat die, uh, dat die, uh, nou ja, dat die blijven bestaan en dat we daarin elkaar echt kunnen uh, ondersteunen. En dat we uh, het wat we nu hebben nog verder kunnen uitbreiden. Uh, de voorlichtingsavonden, maar ook uh, de bekendheid van, uh, van, van uh, wat er in Doesburg is onder de huisartsen. Dat we dat dus uh, in de komende tijd verder samen weer kunnen gaan oppakken. Daar heb ik heel veel zin in en uh, ik hoop dat we ook, uh, um, nou ja, nog, misschien nog wel andere nieuwe dingen kunnen gaan ontwikkelen. We zijn ook hard bezig met nu niet zwanger, dus, uh, dus dat, dat is ook leuk om, uh, om uh, allemaal aandacht aan te geven. Dus, uh, ja. Ik hoop ook heel veel mooie, mooie bijeenkomsten. Ja. Petra, heb je nog een korte aanvulling daarop? Dat, uh, uh, wat... nou ja, wij, wij, wij hebben dus een stuk gemaakt uh, over uh, uh, afspraken om kwetsbare zwangeren. Dat is echt een zorgpad. Dus dat zou ik wel fijn vinden als we dat echt uh, definitief maken. Inderdaad, de samenwerkingen die er zijn. En uh, wij willen graag... Um, kraamzorg in onze coalitie en uh, inderdaad wat Lotte ook al aangaf, die verbinding uh, met de huisarts wat steviger. En ik hoop gewoon dat iedereen zo enthousiast blijft, want uh, dat is alleen maar heel erg leuk. Ja, mooi. dankjewel. Ik, uh, een laatste vraag, een snel, een uh, top drie van jullie. Welke tips zou je meegeven? Petra, wil jij ze noemen? Uh, ja, goed. Um... Je hebt het misschien wel een beetje gehoord, maar wij komen uit Oosten. Dus uh, ik ben ook echt de achterhoek. En we zijn ook wel van uh, gewoon echt beginnen. En dat, uh, um, dat wil ik ook echt iedereen meegeven. Want ik, ik denk, je moet er ook niet te lang over nadenken. Betrek echt intern collega's. Dus ook echt je collega van jeugdhulp. Die moet je echt mee hebben. Want uh, het heeft zo'n sterke verbinding met elkaar. En uh, ja, Ga gewoon beginnen en uh, zorg dat uh, iedereen elkaar kent. Dat is het belangrijkste. Dank je wel. Dank je wel. Ook Lotte voor je bijdrage. Ja, dank je. Ja. Nou super. Wat een prachtige illustratie uh, zijn jullie samen. Uh, van alles maar wat we hebben verteld uh, vanmiddag. Dank daarvoor uh, Lotte en uh, Petra. Ook jullie enthousiasme is aanstekelijk. Ik word er helemaal blij van. Ik, ik zie ook allerlei signalen langskomen dat mensen dit heel mooi vinden. Dus Dank. En ook heel veel mooi. Nou, bijvoorbeeld het verhaal van uh, anne katrien ook van Katinka, hebben jullie zo mooi laten zien wat je allemaal al doet concreet. Dus het kan gewoon en jullie laten het gewoon zien. Fijn. En gewoon inderdaad doen wat jullie ook uh, zeggen. Hé, hey, het is uh, uh, wonder boven wonder, maar we hebben best wel mooi onze tijd kunnen bewaken met elkaar. Um, het is uh, nou, bijna tien over drie. We hebben nog een korte afsluiting, voordat we echt uh, elkaar uh, loslaten. Uh, we gaan nog even één vraag uh, via de Mentimeter. Die had ik ook aangekondigd aan het begin, beantwoorden. Dus we gaan Menti.com weer openen. En de vraag is die erin wordt gesteld. Dus welke stap ga je naar morgen zetten? Hè, dit alles gehoord hebbende en uitgaande van waar je ongeveer bent in je lokale coalitie. Wat ga je naar morgen, of nou ja, maandag misschien. Wat ga je maandag nou oppakken? Daar zijn we benieuwd naar. Dus de mens kom, komt in beeld, de code is weer 254823, het is dezelfde code. Jullie zijn al druk met invullen, hartstikke goed. Je kan een keuze, het is een keuzemenuutje, dus maakt het altijd weer iets makkelijker. En dit zijn de stappen die uh, Katinko ook heeft toegelicht. Het is mooi dat jullie allerlei stappen gaan zetten en gewoon lekker aan de slag gaan. Het is ook wel mooi om te zien dat het best wel verdeeld is over al die verschillende stappen. Dat bevestigt ook een beetje dat jullie in verschillende fases zijn. De lokale coalitievorming, dat is hartstikke mooi. Maak ook gebruik van CPZ en FAROS. Dat kan op verschillende manieren. Via inloopsprekuren, de komende weken, maanden, maar gewoon na de vakantie de zomerperiode weer voorbij, dan is Faros uh, helemaal uh, up and running met zeven adviseurs. Dus maak daar gebruik van. Nou, goed om te zien. Die startfoto, hè, die scoort het hoogste, nou, die is ook super belangrijk Om ook met elkaar, alleen al het gesprek te hebben met elkaar, met de relevante partijen. Uh, van nou, waar, waar staan we nou? Om daar bewust van te zijn en nou, de, de volgende stappen van wat is er dan verder nodig. Mooi om te zien. Dank je wel daarvoor. Hey, dan gaan we even tot slot nog een paar afrondende opmerkingen. Uh, zoals eerder gezegd, de vragen op de chat die we nog niet hebben beantwoord. Uh, die, die, er waren niet zo heel veel, maar wel een aantal nog. Die komen nog op de chat. Of op de, niet op de chat, die, die, daar maken we QA van. Die sturen we volgende week samen met de presentaties. En in die presentaties of los daarbij uh, zullen we ook alle. Contactgegevens van iedereen zijn ergens in, nou, of in de presentatie in Erik en Tessa, zullen we apart erbij vermelden. Uh, zoals ook al eerder gezegd voor vragen, dat zei ik net nog, kunnen jullie altijd terecht bij de adviseurs van Faros en bij CPZ, wat Anne-Katrien ook zelf heeft uh, toegelicht. Uh, per mail, altijd nog, uh, na dit soort bijeenkomsten, volgt er een, uh, een evaluatieformulier. Uh, dat zit ook bij diezelfde mail met de presentaties en die uh, Q&A's. Uh, vul alsjeblieft in, hè. dat helpt ons echt om dit soort bijeenkomsten waarvan we voorlopig, uh, waar we voorlopig nog wel aan vastzitten denk ik. Uh, om die gewoon weer wat, uh, nou om die steeds beter te maken. Met elkaar, hè. Eén, één uh, suggestie van jullie hebben we al genoteerd vanuit die breakout was misschien een beetje aan de korte kant. Uh, maar graag uh, jullie uh, reacties op de, op, uh, in dat evaluatieformulier lezen we graag terug. Um, en ook bij het verlaten van deze bijeenkomst, willen jullie alsjeblieft nog in de chat... of was gewoon even één of twee woorden tikken uh, die uh, op deze bijeenkomst slaan, wat je ervan vond. Gewoon een, een hele korte eerste reactie, dat we een beetje weten uh, wat jullie van vonden. Want het is best wel, hè, normaal ga je nu naar de borrel met z'n allen. En dan ga je bij de borrel nog even napraten, maar dat hebben we allemaal niet. Dus het is fijn als jullie uh, iets van... Uh, uh, Gevoel of uh, wat je vond in de chat kan achterlaten. Rest mij om jullie allemaal hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid bij deze bijeenkomst. Daar zijn we blij mee. Uh, met zo'n grote groep. Uh, en zoals gezegd, degenen die er niet bij kunnen zijn, die, krijgen dit nog, uh, nou, die kunnen dit nog nakijken. Ondanks dat we weinig interactief konden praten, uh, denk ik dat we toch uh, een heleboel met jullie hebben kunnen delen. Um, ik hoop van harte dat we elkaar uh, wel live kunnen zien. In onze volgende landelijke conferentie, die we hebben voorzien voor 1 of 8 februari. Zoals jullie hebben kunnen zien in onze tijdlijn. Dan is de derde landelijke conferentie. En dan hoop ik echt dat we elkaar kunnen zien. Afgelopen februari hadden we de tweede. En dan was de verbinding met elkaar was wel een heel belangrijk pluspunt, zeg maar. Een heel belangrijk onderdeel van die conferentie. Uh, rest mij uh, nu nog uh, voor jullie uh, de komende tijd heel veel succes te wensen bij de vorming van die lokale coalities. Uh, zodat die groep uh, kwetsbare ouders, uh, mensen in een kwetsbare situatie met een babytje of die zwanger willen worden of net met een klein kindje. Dat die echt geholpen zijn en dat we meer kinderen met elkaar een kansrijke start geven. Dankjewel allemaal en voor nu een heel fijn weekend. Tot ziens allemaal. Dag.